Dag schaatsende straatratten, ik ben nog altijd Tim van der Mensbruggen en als jij geen enthousiasme voelt voor inlinesketen, dan zal ik je overtuigen van je ongelijk. Maar als gij zegt, inlinesketen is gevaarlijk, dan knik ik bevestigend. Gij gelijk, dat is gevaarlijk. Precies daarom moet je leren in lijnsketen, zodat het minder gevaarlijk wordt als er ooit wielen onder je voeten groeien. Iets niet kunnen is riskanter dan iets wel kunnen. Daarom deze video over de gevaren van de stad en hoe dat het daarmee omgaat. Les 1: Leert een T-stop of Drijkstop? Jongens en meisjes, ik kan dit niet genoeg herhalen. Waag je niet in het verkeer als je de t stop niet kunt. Dat is niet eens moeilijk. Je moet gewoon op één been kunnen rollen. Daarna laat je je achterste voet over de grond sleven. Voilà, zo ziet dat eruit. Meer is er niet aan. Maar ik geef toe, ik heb er zelf ook vrij lang op moeten oefenen. Nu hang ik de t stop langs twee kanten, zodat de wielen van mijn beide skates gelijkmatig afsluiten. De bedoeling van dit filmpje is dat ik u meepak op een tocht door Gent, van sint St-Pieters station het Onderweg geef ik u wat tips zodat u de stedelijke obstakels kunt negociëren zonder dat u benen breekt, uw voorhoofd kneust of uw alle bogen verprijzelt. Gevaar nummer 1, tramsporen. En gang nemen die talloze fietsers te gruizen. Voor inline-skaters zijn ze nog verraderlijker. Niet alleen moet je soms tussen die rails laveren. je moet de dikkel zo kruisen. Dat is redelijk tricky met relatief kleine wielkjes. Je zou maar een keer vast moeten komen te zitten met je voorste wiel, je evenwicht verliezen en met je tanden op het asfalt landen. Vrolijke woorden daar niet van. Maar dus, hoe pak je dat aan? Ah well. Daarvoor bestaat de scissor-positie. Die komt erop neer dat de ene voet voor de andere plaatst. Je zorgt er ook voor dat je steunt op je hielen en niet op je tenen. Het voelt alsof dat je tenen een klein beetje omhoog steekt. Pak weg een millimeter. Zodra dat je met je voorste wielkens over zo'n tramspoor zijt gerold zijn is safe. Dan gaat het niet meer vast komen te zitten. weer een paar afwisselende die stops om snelheid te verliezen. Want ik nader een kruispunt. Vlieg nooit zomaar in volle vaart op een kruispunt. Er is niets stoers aan niet kunnen ruimen. Als je geen controle hebt over je snelheid, word je gewoon je eigen verkeersslachtoffer. En hop, ik spring er zomaar over een mangat. Met de scissor kunnen je daar ook gewoon overrollen, maar wat goest in een sprongsje. En nu de meest dodelijke hindernis voor inline skaters, een naling. Voor de funrollen krijg ik achteruit, maar in een stedelijke omgeving is achteruit van een nalingrollen. Geen slim idee. Je gaat beter voorwaarts naar beneden, het liefst met parallel turns. Voor een tutorial daarvoor verwijs ik graag naar Asha Kirby. Alweer heb je daarbij de scissor nodig. En dan is het simpel: als je naar rechts draait, leid je, je rechtervoet. Neemt je een bocht naar links, dan komt je linkervoet eerst. Zo neem je veilig scherpe bochten en zo tempert je, je snelheid als je afdaalt. Uit de dag gezien, dat was iets tussen een lunch turn en een power stop. Ik verwijs alweer naar Asha Kirby voor het verschil. Zorg in ieder geval dat de manier net om onmiddellijk tot stilstand te komen als het nodig is. De T-stop is superhandig, maar jij hebt er plaats voor nodig. Bij een lunchturn of powerstop kun je veel preciezer bepalen waar dat je traject eindigt. Oefent daarop, want anders gaat dat ooit keer onder een auto belanden en dan zal de naal je leven niet redden. Maakt er trouwens een gewoonte van om regelmatig op één been te rollen. Dat is een zeer essentiële basisvaardigheid voor veel andere technieken die u eeuwig door het stadsverkeer helpen. Zijn geen echte kasseien, maar die stenen zijn even min een plezier om over te rollen. Het geheel is een oneffen oppervlak door ik er vol aan betante voegen zit. Dat ik daar even struikelde was omdat ik niet in een scissorpositie rolde. Al mijn gewicht steunde op mijn linkervoet en die kwam klem te zitten. Waarom ben ik dan niet gevallen? Omdat mijn rechtervoet meteen overnam. Vandaar dus dat ik moet oefenen om op één been te rollen. Giet dan altijd een reservebeen. Kleine tip: probeer zeker nooit op één been over tramspoor te rollen. Dan is je volgende halte altijd ziekenhuis. Vertrouw op de sisser Soms moet je niet zomaar over, maar tussen tramspoor rollen. Zoals dat ik dat hier doe, doe ik dat eigenlijk niet goed. Het is te zeggen, ben te braaf. Ik beperk mij tot knasval tussen de groot en het meest rechtse spoor. Oké, okay, Zo ga ik niet in een tramspoor vastkomen te zitten, maar je ziet ook dat ik geen flauw heb. Ik ga precies niet meer vooruit en mijn bewegingen zijn uitgericht. Zobiet ga ik je tonen wat je daaraan kunt doen. Maar eerst gaan we een keer een middeleeuwse burg bewonderen. Tegenwoordig moeten ook inline-skaters een mondmasker opzetten in het centrum van Gent. Dan doen we dat gewoon, hè. Voilà, schoon spelwerk. Terug naar de tramspoor. Zoals dat ik daar juist al zei, op een smal strookjes werkt niet zo vrij goed. In het midden van de baan hadden dan weer wel alle ruimte voor uw strijd. Alleen zeiden gekloten als de auto's willen passeren. Hoe loste dat op? Ah wel, met overstapjes. Crossovers. Daar zit magie in. Kijk maar. Met crossovers gaat het snel en tegelijk maak vloeiende bewegingen. Toch zit een hier vast in een tramspoor, want de tramspoor is de leidraad voor je overstapjes. Mijn ene voet gaat dus over de andere, zodat ik mijn tweede been wijd over het spoor kan zwieren. Vervolgens doe ik weer een overstapje en kan ik mijn andere been wijd over het spoor zwieren. Dat werkt verschrikkelijk goed. Ik raad je wel af om je eerste overstapjes te oefenen op een tramspoor. Begin met een ondiep of zo. code voilà, er iets aan het gat? Zo ja, dan moet op like of subscribe klikken. Ik ben u dankbaar. Ik zal ik dan nog wat filmpjes produceren. Salutjes, yo.